Vandaag nou, wil ik een video maken met tips om zelfverzekerder te worden. Um, zelfverzekerdheid is best wel een puntje voor de meeste vrouwen. De meeste vrouwen voelen zich niet zelfverzekerd. En mannen trouwens ook niet. <laughs> dus dat scheelt. Um, maar ik hoop je in deze video wat tips te kunnen meegeven om je beter over jezelf te voelen. En je zelfverzekerder te voelen. Want ik vind dat jij dat verdient. Ik vind gewoon dat iedereen verdient om zich goed over zichzelf te voelen. Um, hoe je er ook uitziet, wat je ook doet, hoe je ook bent, um, waar je ook woont, het, het geeft gewoon niet. Um, iedereen verdient het gewoon om zich geweldig te voelen. En dat kan natuurlijk niet altijd. Kijk, er zijn gewoon momenten in je leven dat het net iets minder lekker loopt. Dat je misschien je baan kwijtraakt, dat je vriendje het uitmaakt. Um, dat je niet weet uh, wat voor opleiding je moet kiezen, dat school niet zo lekker gaat. Dat je twijfelt over je werk, of je daar wel op je plek zit. En dat zijn eigenlijk allemaal, allemaal monumenten die iedereen wel een keer meemaakt in zijn leven. Je kunt niet altijd zelfverzekerd zijn en overal zeker over zijn. Want als dat was, dan wisten we al precies hoe ons hele leven eruit zou komen te zien. En dat is gewoon super saai. Dus ergens is het ook wel goed dat we onzeker zijn. Want dat ja, zorgt ervoor dat we gaan nadenken over dingen. Wat we willen. Um, ja, hoe we zijn. Wie we zijn. Jezelf ontdekken. Zeker als je in de puberteit zit. Als je zo'n... Nou ja, 12 tot en met je dertigste? Nee. Ja. Vooral als je in de puberteit zit en je bent nog wat jonger, wil je heel erg ontdekken wie je bent. Um, wat je leuk vindt, wie je leuk vindt, hoe je wilt dat je overkomt. En dat is ook echt de perfecte tijd om te experimenteren. Ik heb heel veel geëxperimenteerd met haarkleuren, met kledingstijlen en alles. En um, ja, wij vrouwen hebben het ook niet makkelijk. Want we hebben ook gewoon hormoonlevels die de hele tijd uh, up en down gaan. Dus dat maakt het nog iets lastiger voor vrouwen. Uh, maar ja, ik hoop dat je in deze video tips zult vinden voor jezelf waar je iets aan hebt om jezelf verzekerder te voelen. Nou, de eerste tip die ik voor je heb, en dat is best wel een geruststelling. Jij bent de enige die weet dat je onzeker bent. De rest van de wereld, die weet dat niet. Die zien het niet. Waarschijnlijk niet. Tenzij je echt overal waar je binnenkomt meteen gaat huilen. Dat zal denk ik wel meevallen. <laughs> uh, maar dat is dus, het is meer een gevoel van jezelf. En je kunt heel veel het overkomen op anderen, terwijl je jezelf heel onzeker voelt. En het begint eigenlijk allemaal al met je houding. Stel dat je ergens binnen loopt. En je loopt echt zo met je schouders naar beneden. Loop je zo met je hoofd naar beneden, loop je ergens binnen. Dan kom je echt veel onzekerder over dan als je gewoon rechtop staat. Je schouders naar beneden, kin een beetje omhoog. En gewoon laten zien dat je er bent. En gewoon even, als je iets engs gaat doen, diep ademhalen en denken... Oké, okay, het komt wel goed. Ik heb dit. Ik kan dit. En gewoon ervoor gaan. En zeker ook geen dingen laten, omdat je ze eng vindt. Gewoon, ga de uitdaging aan. Probeer ze juist. Dus dat is eigenlijk de beste manier om iets zekerder te worden. Dus vind je het echt super eng... Om voor mensen een liedje te zingen of wat dan ook, doe het gewoon. Wil je de andere kanten van jezelf ontdekken? Ga er gewoon voor, probeer het uit en zorg ook iets waar je je passie in kwijt kan en waar je jezelf ook naar volgende levels kunt brengen. Bijvoorbeeld, ik ben nu best wel bezig met dit vloggen en ik probeer beter te worden. Maar ga anders op een sport en probeer sterker te worden of sneller. Ga op atletiek of probeer de topscorer te worden bij hockey. Ja, neem een uitdaging voor jezelf en ga. Die aan. En dat geeft ook, dat heeft mij altijd wel geholpen om een beter gevoel over mezelf te geven als ik ergens aan werkte, als ik ergens naartoe kon werken. Dat, is, dat geeft namelijk zo'n boost aan je zelfvertrouwen. En lukt het niet? Want ik heb ook echt heel vaak gefilmd. <laughs> ik denk, ja, best, echt, best wel heel vaak dat het gewoon niet lukte, dat ik iets wilde. Maar ik heb er wel van geleerd. En ja, um, het... <laughs> en als persoon zijnde ontwikkel je je daardoor ook. En ook al lukt het uiteindelijk niet, daar gaat het niet om. Want de weg er naartoe is echt super belangrijk. Nou, ik had het net al over. Een rechte houding zorgt er ook voor dat je veel krachtiger overkomt. En um, ja, laat gewoon zien dat jij er bent. Koop anders een goed stijl hakken zodat je net wat langer bent. Ik ben echt super klein. Ik ben 1,65. En ik loop altijd op hakken. <laughs> en als ik dan op platte schoenen loop, heeft iedereen zoiets van: wow, je bent echt klein. <laughs> uh, maar dat komt gewoon omdat ik altijd hakken loop. Want ik vind het gewoon fijn als ik net die 10 centimeter langer ben dan de 1,65. En dat geeft mij ook het gevoel dat ik, ja, dat ik wat zelfverzekerder ben. Dat ik ergens kan binnenkomen en bam, weet je wel. Dus een um, goed stelhakken kan er zeker aan bijdragen. Um, koop ook iets wat super goed bij je past. Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik heb best wel een beetje een meisjesachtige stijl. Maar ook een beetje stoer. Ik draag veel leer en hakken. En... Maar ik vind van die zachte pasteltintjes vind ik ook helemaal fantastisch. En ik hou ook echt super erg van make-up en alles. Dus um, dan geeft het mij gewoon een heel goed gevoel. Als ik bijvoorbeeld een super fijne lipstick koop. Ja, ik weet niet. Dat helpt gewoon om mijn zelfverzekerdheid te boosten. En um, ik zou daarvoor echt... Als je je niet zo zeker voelt, omdat er net iets naars is gebeurd of wat dan ook. Uh, koop dan gewoon een lekkere knalkleur. Ik heb er hier eentje van Chanel. Gewoon even diep in de buidel tasten, maar het is het zo waard. En het is zo mooi, die verpakking. Die is gewoon fantastisch. En dit is de kleur van Rouge Allure Velvet La Petit L'Anne. En. en dat is de nummer 49. En dat is echt zo'n... Knalkleur. En als je die op doet, dan blaas je iedereen weg. Echt, dan blaas je echt iedereen weg. En misschien vind je rood niet zo mooi bij jezelf staan. Dan heb ik nog een andere tip qua product. En dat is echt een hele mooie nude kleur van uh, Rimmel. Dat is de 45. En die heb ik vandaag op. En die is, oh, die is zo mooi. En dat matcht ook heel goed trouwens met de uh, lipgloss van uh, Max Factor. Dit samen is gewoon een gouden duo. En als ik dat op heb... Dan ja, voel ik me helemaal fantastisch. Dit is trouwens de pristine nude nummer 10 van Max Factor. Dus um, dat is iets wat mij helpt. Ook gewoon om uh, soms als je gewoon niet zo lekker in je vel zit, um, neem dan nou ook gewoon de tijd om iets fijns voor jezelf te doen. Uh, hou een beautyavondje. Uh, ga iets gezelligs gezellig met vriendinnen doen. Laat je afleiden. Um, ga naar een feest waar je normaal gesproken nooit zou komen. Gewoon alleen maar al het mee te maken. En <laughs> de verhalen die je dan overhoudt. Dat, ja, dat is gewoon fantastisch. En dan heb je weer iets om je op te richten. En um, Dat helpt mij altijd. Als ik me gewoon niet zo lekker voel, ga iets geks doen. Iets wat je niet zo snel zou doen. Ben een vriendin help, of een vriend. En um, ja, blend het samen in. Dat vind ik altijd wat heel fijn werkt. Wat je soms ook echt super goed kan gebruiken, is gewoon een uiterlijk verandering. En gewoon iets, iets anders. Kleur je haar, laat het anders knippen door de kapper. Ehm... Um... Ja, neem een ander kapsel, neem highlights, laat je lekker in de watten leggen, Want je hebt het verdiend. En dat geeft je vaak ook zo'n heerlijk gevoel daarna, dat je denkt, oh, dat je gewoon helemaal, mij geeft het altijd het gevoel alsof ik een beetje herboren ben ofzo. En de kapper is natuurlijk niet, niet echt goedkoop. Vaak ben je voor kleuren en knippen echt al zo'n 70 euro kwijt, maar het is het echt waard. En daarna voel je je helemaal als herboren. Hetzelfde met schoonheidsspecialisten. Ik ben zelf specialist dus ik ga er nooit heen. Ik hou het zeg maar zelf beautyavondjes nog leuker als er vriendinnen bij zijn. Maar um, je kunt ook heerlijk gewoon een, uh, een schoonheidsbehandeling boeken bij een schoonheidspecialist. En dan laat je, je gewoon lekker in de watten leggen en dan voel je daar daarna helemaal als nieuw. <laughs> en trouwens, ook als je man bent, mannen moeten dit ook gewoon doen. Laat je lekker in de watten leggen. Laat je, je huid verzorgen. En daarna voel je je gewoon helemaal als herboren. Oh ja, een andere tip die ik voor je heb als je heel erg onzeker bent over je uiterlijk. Bedenk dan dat iedereen heeft sterke punten en minder sterke punten. Bij de een is dat bijvoorbeeld degene die heeft echt super mooie ogen maar die heeft dan weer een onrustigere huid. Of de ander heeft een heel stel lippen en de ogen zijn juist klein. Of iemand heeft een hele mooie gezichtsvorm. Of een perfecte huid. Of fantastisch dik haar dat uit zichzelf gewoon perfect krult. Kijk, iedereen heeft sterke punten. En het is gewoon de kunst om die van jou te ontdekken. En die juist te laten zien. Of misschien heb je wel echt gewoon een fantastisch figuur. En ga ervoor. Koop kleding wat dat benadrukt. Gebruik make-up wat dat... Wat je sterke punten benadrukt in je gezicht. En um, ik heb echt... Um, hoe lang heb ik in de mode gewerkt? Sinds mijn zestiende. Dat is echt best lang. Acht jaar. <laughs> en elke vrouw, hoe mooi ze ook is. Elke vrouw is echt onzeker over haar figuur. Het is gewoon niet, niet te geloven. Het is gewoon... ja, Al ben je nog zo mooi. Al zie je er voor de buitenwereld echt perfect uit. Zijn er zijn nog steeds vrouwen die dan voor de spiegel staan en die zeggen... Ja, maakt deze broek mijn niet dik? Of heb ik geen dikke bovenarmen en hier moet echt een jasje overheen? Want ik heb flipperarmen of uh, mijn kuiten, die zien er echt niet uit. Echt elke vrouw, gewoon er is geen één vrouw geweest waarvan ik dacht... Wow, jij bent echt zelfverzekerd en jij vindt gewoon alles perfect aan jezelf. Want iedereen had wel iets om op af te geven. Ik heb gehoord over knieën, over schouders, uh, buik natuurlijk, billen, borsten. Nou. Maar ook gewoon de vreemdste dingen... Ja, ja, de kleur van mijn benen vind ik niet mooi, dus daarom draag ik nooit jurkjes in de zomer. Hallo! En dan stond ik echt zo te luisteren en dacht ik... Oh, moet je eens kijken hoe mooi je bent. Weet je, je bent helemaal gezond, alles zit erop en aan. Je hebt twee, twee paar benen, je hebt twee paar voeten, je hebt twee ogen, mond, alles zit er gewoon op en top aan. Je hebt geen ernstige huidziekte, je mist geen oog... Um, Wees wat blijer met jezelf. Je bent zo mooi. En kijk, iedereen heeft wel van die kleine minpuntjes. Maar laat ze niet te veel naar voren komen. Focus je er gewoon niet te veel op. En net zoals met andere mensen. Zonder mensen zijn gewoon zo fantastisch mooi. Dat je echt denkt dat iemand langs zocht. Hoort... Gewoon dat je helemaal sprakeloos bent. Omdat diegene zo mooi is. En ik vind het ook gewoon leuk om dat tegen iemand te zeggen: Van Oh, ik vind jou echt heel erg mooi. Of je hebt een leuk jasje dit of iets anders. Maar focus je ook niet te veel op mensen. Dus als je, je heel onzeker voelt over jezelf, gaat dat niet. Jezelf spiegelen aan die anderen. Alsof zij hier staan en jij hier. Dat moet je gewoon zien te voorkomen. Richt je dan vooral op jezelf en kijk niet te veel naar anderen. Maak niet die vergelijking. Dus stel dat je heel erg altijd aan het kijken bent wat heeft die aan, wat doet die... En richt je meer op jezelf. Ga voor jezelf op onderzoek uit. Kijk naar je eigen kledingkast en denk, goh, kan ik hier andere setjes mee maken? Kan ik, kan ik andere dingen combineren? Maar um, vergelijk het niet met anderen, want je gaat toch altijd verliezen voor je eigen gevoel. Uh, totdat je je zeg maar op je eigen ontwikkeling richt en dat je denkt nou ik sta nu hier um, wat ik dit jaar nog zou willen is dat ik bijvoorbeeld op een sport wil of wat dan ook en, uh, of ik wil een paar kilo afvallen of ik wil gespierde benen of een mooie kont wat dan ook stel jezelf doelen en werk daar naartoe en zit niet de hele tijd te kijken hoe anderen het doen ook trouwens voor youtubers dat je houdt niet te veel in de gaten van oh die heeft zoveel abonnees die heeft zoveel abonnees want daar gaat het niet om Het gaat er gewoon om dat je lekker in je vel zit je eigen dingetje doet en daar blijft Mee bent. En als je zeg maar jezelf focust op je eigen ontwikkeling, ook al ja, bijvoorbeeld wil je hele goede cijfers op school halen, wat dan ook, uh, richt je daar dan op. Vergelijk het niet met je vriendin die dan een 8,5 hebt, terwijl jij een 8 hebt en je hebt er super hard voor geleerd en je dacht wel dat je een 10 zou halen. Weet je wel, richt je daar niet op. Je bent gewoon goed zoals je bent. Je doet je best en daar gaat het om. En daar kun je echt de meest ultieme zelfvoldoende uit halen. En als je dat eigenlijk weet te bereiken, dat je je gewoon puur op je eigen ontwikkeling weet te richten, niet van de anderen kijkt. Dan word je uiteindelijk ook echt veel meer zelfverzekerd. Nou, ik hoop dat je, dat je iets aan deze video hebt gehad. <laughs> ik heb best wel veel verteld volgens mij. <laughs> ik ben nu al bang, want ik moet gaan editen dadelijk. Maar um, ja, weet je, iedereen voelt zich... Wel ergens onzeker over. Dus hou dat vooral in je hoofd. Richt je op je eigen ontwikkeling. En dan komt het gewoon helemaal goed. En um, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. En dat je er iets van hebt opgestoken. Geef een duimpje omhoog als het zo was. Heb je zelf nog tips, suggesties, andere dingetjes? Laat het me horen in de comments. Want dat vind ik heel erg leuk. En daar steek ik ook weer dingen van op. Dat werkt ook weer, ja, draagt ook weer bij aan mijn ontwikkeling. En um, ja, voor nu zou ik zeggen nog een hele fijne zondag toegewenst. En je kunt me ook altijd privéberichten sturen op Instagram. Als je ergens mee zit of wat dan ook... Um, Mag allemaal. <laughs>